dat de, de, de sociaal, maatschappelijke en de psychische kosten van een aan, aanhoudende lockdown zijn zoveel malen groter ja. uh, dan kosten van sneltesten betaald door de overheid. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom in Twente. Ja, dankjewel. Ja, het is jouw home ground. Dit is mijn home ground, ja zeker. Oh. En hoe was uh, dit jaar voor jou? Ja, wat me ook wel heeft gestoord het afgelopen jaar is dat kritische geluiden, en dan heb ik het natuurlijk niet over de wappies ja. en de mensen die de... allemaal het meest verschrikkelijke complottheorieën ja. aanhangen, maar gewoon een ver een, een gesprek over de, de balansact die je moet voeren tussen oud, het beschermen van oud en de vrijheden van jonge mensen dat dat toch wel vrij gesmoord werd en dat je niet zoveel smaken, andere smaken had dan of de coronaconsensus of het extremistische geluid van de FVD. Die nu toch... Je weet, wij, wij hebben onlangs weer opnieuw gesuggereerd dat we gelijke vrijheden moeten opzoeken en kunnen verkrijgen op een ja. veilige en verantwoorde manier. Ja. Door zowel massaal sneltesten beschikbaar te maken, maar bekostigd door de overheid. Ja. Voor diegenen die nog niet gevaccineerd zijn of dat niet willen. Ja. Als je ja. dat wilt. Als je het wil, dat is een hè, heel extra belangrijk heel belangrijk, altijd vrijwillig. Ja. Ja. En een vaccinatiepaspoort voor diegenen die wel gevaccineerd zijn, zodat ja. je weer die vrijheid ja. kunt herwinnen. Ja, het ja, klinkt mij heel logisch in de oren, maar er was een enorm felle ja. reactie op. Het... Het lijkt wel alsof mensen één deel horen, vaccinatiepaspoort, ja. en dan de rest van de zin ja. en de context, er wordt niet meer naar geluisterd. Ja. Vind jij niet dat we soms als Nederlanders ook eigenlijk veel emotioneler op dingen reageren dan we onszelf toedichten? Nou, dat, dat, het is, vaak, dat he? is het bewijs van he? dit corona. Ja, als we iets niet zijn, dan is het nuchter. Nee. Uh, we, zijn, uh, we zijn het grootste complot van van... Nou, dat is niet helemaal waar. In andere landen is het natuurlijk ook zo, maar ik heb het idee dat het in Nederland wel heel heftig is. Ja, ik zeg nu wel dat wij in Nederland zo aan het doorslaan zijn. Maar ja, ik heb eigenlijk dat internationale perspectief misschien wel minder dan jij. Hoe, hoe is het in andere landen? Zijn, doen, zijn ze daar minder tegen vaccinaties en zo'n paspoort? Ja, ik... Uh, vooral kijken inderdaad naar landen waar het heel snel goed geregeld was. Ja. Uh, Duitsland kijkt nu naar massaal sneltesten. Ook ja. gefinancierd door de overheid. Ja. Als een manier om de samenleving weer een beetje open te gooien. Uh, en het, ik denk het allerbelangrijkste is dat de de, de sociaal maatschappelijke en de psychische kosten van een aanhoudende lockdown zijn zoveel malen groter ja. dan kosten van sneltesten betaald door de overheid. Ja. ja. Hey, dus de, de de aanslag op je vrijheid is nog veel groter als we blijven hangen in avondklokken en lockdowns en de kosten ook. Ja, absoluut. Maar er is geen prijs voor het herwinnen van vrijheid, hè? Nee. Nee. Dus ik denk dat dat. Bovenaan moet staan. En het is altijd de eigen keuze van de mens. Je ja. blijft al je rechten behouden. Nou, volgens mij zijn we het wel eens. Ja, we zijn het eens. <laughs> heel verrassend. Ja. ja, surprise, surprise. Ja, dan nou, hebben we de twee, twee zijn het eens. Nou, dat komt goed. Hé hey dan ontzettend fijn dat je even tijd had. Ja, graag gedaan. Nou, ja, ik hoop dat je Twente ook zo mooi vindt als ik. Ja, echt super. Kom weer terug. Oké, okay, heel ja. goed. Dan komen we dichter bij elkaar, want dan <laughs> hebben we allemaal een paspoort. Ja, ja. Hope you still test <laughs>